We zijn nog steeds op de algemene pagina van Enter. Ja, in de lijst titels uh, zie je de omschrijvingen staan van de taken. Zoals je kan zien zijn er dus veel verschillende taken te doen op, uh, op Enter. Nou, bijvoorbeeld de eerste taak in de lijst is een Classify Images Based on the Given Categories taak of Hit. Hierbij moet je gewoon aangeven welke afbeeldingen in welke categorie vallen. Verder zijn er bijvoorbeeld ook Cleanup- of Schoonmaak-hits uh, waarin je een tekst voorgeschoteld krijgt en die moet verbeteren. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld hits waarin je een video moet kijken en extra informatie moet geven. En zo staat heel het uh, dashboard van AmTurk vol met hits, uh, met verschillende hits die je kan uitvoeren om geld te verdienen. In de volgende video zullen we eigenlijk ingaan zoomen op drie hits die Ruben en Marijn uh, hebben uitgevoerd.